Een andere bekommernis waar heel veel mensen nu mee zitten is ja, de, dat voorschot. Hoe hoog moet ik dat zetten? Ja, dat is een heel een heel goede vraag hè. en we zien dat heel wat uh, consumenten zich vandaag die vraag stellen maar helaas is dat niet zo gemakkelijk uh, te beantwoorden um, want ja je kent uh, je, je weet niet hoe de prijzen verder gaan evolueren hè. We zeiden het al de prijzen maken bokkensprongen uh, hoe die prijzen gaan evolueren naar de winter toe ja dat kunnen we op dit moment niet zeggen en het is de prijs in de winter die doorslaggevend zal zijn voor jouw factuur als je bijvoorbeeld met gas verwarmt ja uh, in de maand januari verbruik je uh, 18% gemiddeld uh, van, uh, van jouw jaarlijkse gasverbruik. Dus die prijs in januari die zal een heel belangrijke rol spelen. En die prijs die kennen we op dit moment helaas nog niet. Mm -hmm. Ja, Dus je kan dat nu wel uh, ergens zetten, dat, dat voorschot. Maar dat zal dan in de loop van de tijd aangepast worden. Leveranciers passen dat? Soms zelf ook aan. Simon, dat hebben we al gemerkt. Hè? We hebben een, een tijdje geleden, eigenlijk, ja, voor, ja, begin dit jaar al, dat, uh, dat Mega uh, als leverancier de, de, de voorschotten zelf aanpast en dat opdrong aan de mensen. Nu, het is zo, je moet zo'n voorschotbedrag niet aanvaarden. Je kan altijd zelf onderhandelen met de leverancier, met goede argumenten komen waarom dat voorschot veel te, veel te hoog is. Denk maar dat je zonnepanelen hebt gelegd, ondertussen, dat je je huis geïsoleerd hebt. Dat zijn allemaal goede redenen die je kan, uh, kan aanvaarden. Uh, je moet eigenlijk zelf expliciet akkoord gaan met het, uh, met het voorschot. Dat is belangrijk. Ze mogen het dus niet zomaar uh, opdringen. Mm -hmm. Ja, dus je kan dat eigenlijk wel erg laag zetten, maar dat is misschien ook niet altijd even goed, want dat, dat geeft je toch een... een, een dat voorschot wordt dus uh, bepaald om je eindafrekening ook ongeveer te kunnen compenseren. Dus als je dat heel laag ziet, dan heb je het risico dat je een hoge eindafrekening gaat hebben, toch? Ja, dat klopt helemaal. Hè. Dus uh, dan, dan riskeer je aan het einde van de rit te weinig te hebben betaald. En uh, ja, dan loop je het risico dat je een gepeperde eindafrekening in de bus uh, krijgt en dat je op dat moment het verschil zal moeten, uh, moeten bijbetalen. Anderzijds is het dan ook weer niet goed om het voorschot te hoog uh, te gaan zetten, want dat, ja, uh, dat is ook een risico. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je als consument... Uh, bank gaat spelen voor de leverancier. Uh, stel dat jouw leverancier over kop zou gaan zoals we uh, recent gezien hebben bij een aantal leveranciers of leveranciers die hun activiteiten beslissen stop te zetten, ja dan wordt het uh, als consument moeilijk om dat te veel betaalde uh, bedrag terug te gaan recupereren natuurlijk.